Morgen iedereen, het is vandaag donderdag Puntje puntje puntje puntje. Oktober. Ik heb even geen idee welke dag het vandaag is. Ik ga zo meteen de deur uit. Ik heb vandaag een event en nog een afspraak om onze wenkbrauwen te laten doen. Dus het leek Tara en mij leuk om vandaag weer een keertje te gaan vloggen en je mee te nemen op stap naar onze dingen. Uh, ik ben al helemaal klaar, zoals je kan zien. Dus ik dacht: ik ga meteen eventjes mijn outfit laten zien aan jullie en dan ga ik zo meteen gelijk de fiets opstappen om richting Utrecht Centraal te gaan. Dit is de look van vandaag. Ik heb een trui aan die ik Volgens mij van Most Wanted heb. Maar ik denk dat ik hem zeg maar hier zo een beetje in ga doen. Ja, zo op deze manier. Broek is van Lofi's. Dat is echt zo'n flared model. Sneakers van Vans. Heb ik ook nog kettingjes om. Uh, deze met het pijltje. Dat weet ik heel eventjes niet meer waar die vandaan is. Dus misschien iets van Lofi's of iets in die richting. Deze ketting dat zijn uh, met cijfertjes. Deze is van Mimone. Heb ik dus zelf gemaakt. En ik heb ook nog een horloge om. En dit is degene van Icewatch. En ik heb gekozen voor de All Black variant deze keer. Met goud. De cijfertjes. Die vond ik wel heel erg goed bijpassen. Verder neem ik weer mijn Rebecca Minkoff tasje mee. Ook helemaal in het zwart. En ik moet nog even uitzoeken welk jas ik aan doe. Zoals je kan zien, namelijk is het vandaag super zonnig. Dus het zal weer warmer zijn dan ik waarschijnlijk denk. En omdat ik ook een beetje in de weer ben, ga ik zeker niet al te dik gekleed. Want dan zou je weer zien dat ik echt weer te warm heb. Ik weet niet echt of ik een goede jas heb voor vandaag. Deze. Ja. Ik denk dat die het wordt, want die heb ik al een tijdje niet aangehad. Dus dat uh, is helemaal top. Dus ik hoop dat jullie het gezellig vinden om vandaag met ons mee te gaan. Uh, en yeah. ja, let's do this. Wat heb je vandaag aan? Daar ziet er goed uit. Thanks. Ik heb een shirtje aan van Lovis. Ik heb een kettingje van AliExpress. Yep. Um, een horloge van Icewatch. Ik heb dezelfde om toevallig. Right. Yeah. En een uh, armbandje van Swarovski. Het is redelijk erg Broekjes van H&M. Ja, ik ken jullie nog en... uit de shop nog. Vance matching. Merci. En de jas is die jas van? Is van nice. De tas is van -E Rebecca Minkoff. Awesome. Nou, we zijn aangekomen in Amsterdam en we hebben straks een eventje van Aruba Aloué. Um, en dat is een merk die wij allebei niet kennen, maar wel gaan leren kennen straks op het event. zag er heel erg leuk uit en veelbelovend, dus ik uh, ben je heel erg benieuwd. Het zon schijnt lekker, heel trouwens. En nu naar de Douglas Beethovenstraat ergens hier in Amsterdam want we gaan onze wenkbrauwen laten doen worden weer even een beetje goed getrimpt maar een super gezellig event gehad lekker gegeten en geluncht Dus maag is het weer helemaal goed vol voor de rest van de dag en we hebben nog wat fijne spulletjes meegekregen om even uit te proberen thuis dus ik ben heel erg benieuwd om daar lekker mee te gaan smeren nou we zitten op dit moment bij de Benefit Brow Bar en zoals je misschien kan zien heb ik net al mijn wenkies laten doen ik vind het echt super mooi geworden en ze zijn ook geverfd dus de komende tijd hoef ik het misschien zelfs niet meer echt heel erg bij te kleuren of in te kleuren want hier is het een klein beetje met potlood ingevuld maar voor de rest is dit gewoon mijn natural brows Daar ben ik wel echt super blij mee op dit moment is larissa in de stoel en die wordt handen genomen en uh, ja het is echt heerlijk om eventjes je wenkbrauwen te laten doen toch het is inmiddels best wel wat later, want het is gewoon heel erg gezellig geworden en we hebben echt gewoon heel rustig aangedaan. Maar ik ben klaar en zoals je kan zien, zijn mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ben echt super blij mee. Ze zijn wat donkerder misschien dan normaal, maar ze zijn wel heel netjes en niet... Ja, ze zijn gewoon heel erg netjes en weer gewoon helemaal opgeschoond. En ik vind het wel heel erg mooi. Tara en ik hadden een beetje honger gekregen, dus we zijn eventjes iets verder opgelopen. We zitten nu bij... Le Pen Kuletje. Ja, ik vind het. Ja. Ik spreek daar gewoon totaal niet uit, maar ik zal het even in beeld zetten. Want we hadden honger, zijn we eventjes gaan zitten. Ik heb iets heel bijzonders besteld. Dit is een gember citroen infusion uh, thee. Het ziet er echt super bijzonder uit, omdat het helemaal zo'n schuimpje heeft met hier wat citroen. En het is lekker warm, dus dat leek me wel heel erg lekker. En Tara heeft gekozen voor verse gember thee. En dat ruikt ik echt gewoon heerlijk. Dus hier zitten we dan lekker eventjes te thee in. En er komt straks nog even een soort van late lunch aan. Larissa en ik gaan dingen delen. Dus dit is een broodje met parmezaan en mozzarella. Ziet super lekker uit. En dit is een broodje met banaan en walnoot geloof ik. Ja, lekker. Nou, iets makkelijk. Goedemorgen iedereen, het is vandaag vrijdag. Het is volgens mij 13 oktober zelfs. En het begon vandaag super mistig, maar inmiddels schijnt het zo'n heerlijk. Dus dat is super chill. Ik heb even thuis wat Oeh, het zie je zelfs veel. thuis wat werk gedaan op de laptop. Ik heb alvast het begin van deze vlog geedit. En ik ga zo meteen weer even de deur uit, want ik heb afgesproken met Tare Gewoon hier in Utrecht gaan we even wat outfitfoto's schieten en eventjes de stad in. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ik ga even met nu pakken met al mijn spulletjes en camera's en ga ik zo de deur uit. Hallo allemaal, ik ben er ook en uh, Larissa en ik zijn op dit moment bezig met foto's maken. en We hebben de foto's van Larissa al geschoten, die van mij gaan even iets minder soepel. We zoeken nog een, uh, een andere omgeving en ik heb denk ik een lastige outfit aangetrokken om op de foto te zetten. Ik vind hem wel leuk. Ik heb gewoon weer mijn jas aan en uh, mijn nieuwe. Uh, Broekje met rafels, maar uh, ja, we gaan eventjes rond fietsen op zoek naar een ander plekje. Als we dat hebben gedaan, kunnen we bijna chillen toch? Maar het is vrijdag de 13, dus ik hoop dat ik geen ongeluk heb en dat het allemaal niet goed komt. Maar... maar Larissa, als fotograaf, moet wel goed komen. Zo, we hadden trek, dus we hebben even een bakje met kibbeling gehaald. Want er is nu markt, en Larissa hoopt eigenlijk uh, kokos macronen te vinden, maar we kunnen het. Ja, we kunnen hem niet vinden. Volgens mij staat hij er niet vandaag, maar dan waarschijnlijk morgen of zo. Maar dit is ook lekker. Waar zijn we? We zijn met Dunkin' Donuts van Lele. En We hebben al besteld een box van zes. Het was heel lastig om te kiezen om er zes uit te kiezen, want eigenlijk hadden er nog meer. Maar ik ben niet meer benieuwd. Maar we hebben een leuke uitgekozen, een hele lekkere van al. Hello! We zitten inmiddels buiten en uh, onze doos met donuts is inmiddels niet meer perfect, want we konden niet wachten. Tadaa! We hebben van alles eigenlijk een hapje genomen. Behalve van die nog. En ik moet die nog even proeven. Maar tot nu toe zijn ze allemaal super lekker. Ik heb wel echt een uh, enorme. Hoe heet het ook alweer? Zo'n sugar high. Mijn favoriet tot nu toe is denk ik deze: die heeft een hele lekkere uh, crèmevulling van binnen. Ik denk die en deze. Dit, is, dit zou hazelnoot moeten zijn. Uh, maar volgens mij is het gewoon tellen. maar ik vind hem wel lekker. Uh, mocht je je afvragen, een doos van 6 kost uh, 9,95. Of als je er maar eentje wilt, dan is die 1,95 per stuk. Is niet goedkoop dus, maar ik had ook echt niet anders verwacht dat ik lekker ben. Is die lekker? Daar zit ondertussen deze roze te verorberen. Deze is lekker, ja. Dus aardbei. Mm. Oké, okay, ik heb allemaal haar in mijn mond. Wow. Mmm. Mmm, heel ja. anders dan de rest. Mm, deze Misschien is echt wel lekker. Wel yeah. Approved. Oh ja, wow. Die is heel erg puur chocola, Ik We een de KitKat eten samen. Gewoon een hele KitKat. Mm. Mm, mm, mm. Dus uh, we gaan ze niet allemaal nu meteen opeten, maar we wilden wel meteen een doos van zes, want dan konden we meer proeven. En eigenlijk van alles is nu gegeten, dus iedereen die nu ja. <laughs> met ons mee eet heeft zo'n half afgelopen donut. Mm. Ik heb een beetje Ik heb een kijk echt wel heel vies! Ah. Ja, beetje, nou ja, wat is het te bedoelen. Ja, het is een beetje zuur. Zo, het is inmiddels alweer wat later en de laatste keer dat wij jullie updaten waren we nog in Utrecht. Tara en ik waren naar het stadhuis van Utrecht gegaan. Want we hadden gelezen op Twitter dat daar een condoleance register is voor Anne Faber. En jullie hebben vast wel meegekregen wat er met Anne gebeurd is en ik vind het gewoon echt zo'n extreem droevige... En vreselijke situatie dat we echt iets hadden van we willen gewoon heel graag iets in het boekje achterlaten. En uh, dus daarom zijn we naar het stadhuis gegaan om iets achter te om iets in te schrijven eigenlijk. En uh, toen ik binnenkwam daar kreeg ik ook echt meteen een brok in mijn keel. Maar eigenlijk tranen in mijn ogen omdat ik het ook wel echt gewoon heel heftig vind allemaal. Maar ik wilde toch heel graag iets neerzetten voor de familie en vrienden. En uh, ja, ik kende Anne niet persoonlijk, maar toch heeft ze me ook wel zeker aangegrepen en wilde we het daarom doen. Daarna zijn we nog even op het terras gaan zitten en hebben we nog lekker theetjes en een biertje gedronken, wat heel erg lekker was. En dan ben ik naar huis gereden. Ik ben nu een pannenkoek aan het maken en ik heb jullie volgens mij wel eens verteld: van ik ben geen ster in de keuken en wat ik nu hier zie gaat niet helemaal goed. Oh my god, dit is zo ranzig. Wat is hier aan de hand? Dit hoort een pannenkoek te zijn, maar volgens mij gaat het niet goed. Ik heb zo'n kantklare pannenkoekenmix. En dit ziet er echt zo ontzettend ranzig uit. Oké, okay. zeggen ze niet altijd dat de eerste pannenkoek mislukt, want dan heb ik een soort van smoes waarom dit niet lukt. Oké, okay, ik heb even iets anders gedaan, want ik kreeg maar niet de mix die in, die, in dat pak zat. Ja, sorry voor alle troep trouwens. Uh, de mix die hierin zat, die kreeg maar niet goed gemixt, waardoor het zeg maar onderin bleef zitten. Dus ik heb gewoon alles in dit ding gedumpt en met een eigen maar het helemaal geroerd. Want dan heb je tenminste een deeg en waarom het net aan het bubbelen was, was waarschijnlijk omdat ik gewoon puur melk erin had gegoten. Omdat het dus niet met die mix had gemixt. En het is grappig dat dit gebeurt trouwens, want ik had dus eerder met Tara... Op het terras het er al over. van Ik ben gewoon echt zo ontzettend slecht in de keuken. Jongens, jullie kunnen gewoon niet geloven welke dingen ik gewoon niet kan. Nu probeer ik dan wel weer heel stoer met, in mijn, met één hand een hele pannenkoek om te slaan. En het is gelukt ook nog. Maar ja, of dit allemaal straks smaakt, dat weet ik niet. Maar ik gooi er gewoon heel veel suiker en stroop op. En dan uh, smaakt alles lekker volgens mij. Ik ga jullie eventjes ergens op neerzetten. Want mijn arm wordt lang. Oh, jullie staan nu tussen de bonen en de... Sambal. Mijn moeder is echt de master in de meest dunne pannenkoeken maken. En dat vind ik zo ontzettend lekker. Ja, die van mij zijn gewoon twee keer zo dik. Dat lukt me gewoon niet zo goed. Anyways, ik loop gewoon weer een beetje te brabbelen. En dat moet ik niet doen, want dan wordt deze video weer veel te lang. Ik wens jullie een hele fijne... Week toe heb je herfstvakantie straks heel veel plezier. En uh, heb je geen herfstvakantie, wens je ook heel veel plezier met de mooie zomerse, nazomerse dagen die we hebben. Ik hoop dat je een beetje van kan genieten. En ik ben aankomende woensdag in de Efteling van ineens, me meegevraagd of ik mee wil naar de Efteling. En het is echt al zo ontzettend lang geleden. Ik echt niet had van, yes! Ik ga sowieso mee, want ik heb er heel veel zin in. Dus mocht je toevallig ook in de Efteling zijn, uh, woensdag, volgens mij is dat de 18e uit mijn hoofd. Uh, en je ziet me, ja Laat me vooral weten Kom hallo zeggen of laat me een foto maken samen Ik vind het altijd helemaal gezellig Ik wil gewoon iedereen een hele fijne week wensen Wat je ook gaat doen En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog Laat me vooral even weten wat je ervan vindt En dan zien we snel weer in een volgende video Doei